Kennisclip 1. Studievoorschotmiddelen en kwaliteitsafspraken. Hoe zit dat nou precies? In deze kennisclip beantwoorden we de vraag... hoe zit dat nou precies met de studievoorschotmiddelen en kwaliteitsafspraken? Het geld dat met het afschaffen van de basisbeurs van studenten is vrijgekomen... noemen we de studievoorschotmiddelen. De minister heeft met de landelijke studentenverenigingen, LSVB en ISO... en de verenigingen van de universiteiten en hogescholen... Afspraken gemaakt over de besteding van deze studievoorschotmiddelen. We noemen die afspraken kwaliteitsafspraken. In deze kwaliteitsafspraken is vastgelegd dat alle hoger onderwijsinstellingen de studievoorschotmiddelen besteden aan het verbeteren van het onderwijs. De medezeggenschap heeft hierbij instemmingsrecht. Heb je na het bekijken van de kennisclips nog vragen, stel ze aan Participatie HVA.